Een van de belangrijkste afdelingen binnen EU Claim is natuurlijk onze juridische afdeling. Hier zijn onze juristen dagelijks bezig met het voorbereiden en uitvoeren van juridische procedures. Ilona is het hoofd van onze juridische afdeling. Ilona, met hoeveel procedures zijn jullie tegelijkertijd bezig? Wij zijn bezig met 2500 procedures en daarvan liggen er nu 700 bij de rechtbank. En we hopen deze week ons 6 voorsen dus te mogen ontvallen. Ja, en jullie uh, moeten ook regelmatig naar de rechtbank voor het voeren van een pleidooi. Um, hoe vaak komt dat voor? Wat houdt het precies in? Ja, we zijn ongeveer maandelijks te vinden in de rechtbank. En bij een pleidooi is het zo dat er een jurist van onze afdeling en iemand van de Flight Intelligence afdeling naar de rechtbank gaat. Uh, beide partijen, zowel de luchtvaartmaatschappij als EU-claim, mogen dan twee keer het woord voeren. De rechter kan nog vragen stellen en aan het einde van de zitting is het zo dat de rechter uh, vertelt wanneer die vonnis uh, uh, wil gaan wijzen. Want um, hoe lang duren gemiddelde uh, juridische procedures en waarom duren ze zo lang? Een juridische procedure bestaat uit uh, verschillende stappen en uh, we zijn daarin afhankelijk van de snelheid van de rechtbank en van de luchtvaartmaatschappij. Ook kan het zijn dat een luchtvaartmaatschappij gedurende de procedure wil gaan betalen. En daarom verschillen procedures gemiddeld tussen enkele weken, maar het kan zelfs ook enkele jaren duren. Helder. Dankjewel Ilona en succes vandaag. Ja. Heb jij nou nog vragen voor onze juridische afdeling, stel ze dan hieronder en wij gaan ervoor zorgen dat je antwoord krijgt.